Yo, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben Andreas. En vandaag zijn we terug op Frisky Games. Jongens, vandaag heb ik de SL2 gelivestreamd. Dus daarom is de kwaliteit iets minder. Maar het was echt een geweldige livestream. Het was echt een geweldige SL2. Ik hoop dat jullie van gaan genieten. Laat zeker een like achter. Dit likes zou super awesome. als ze dat kunnen halen. Moet zeker wel. Dus vergeet niet te liken. Abonneren als je het niet hebt gedaan. En uh, geniet van de video. SO2 30 seconden ook. Start Star of the, the world kill! Quincy, Quincy, Quincy! Quincy. Doe doe doe uit, waar is hij? Nathan, Nathan, laat je Ik ben beneden, op... Ik ben beneden, ik ben beneden. Nathan al weg, Nathan is al weg. Andreas, kom snel! Wat? ja ik ben hier. Quincy. Beneden gast, Ja, ik ben beneden. Quincy, Quincy, Quincy. doe armeraad, ja. doe armeraad, doe armeraad. Ja, armeraad is uit, armeraad is uit, armeraad is uit. Oké, dat is cool. Kijk eens! Kretter, kretter, kretter! Krette. Ja, nee, nee, nee, nee, nee! Niet doen! Ga je in de hoek staan? Ga in de hoek staan? Hij is een pet! Hey, pet. Even PTPV timer. Let's go! Ja, <laughs> yeah. kill. Yes, Let's it. go! <laughs> <laughs> <laughs> ik ben nog één uur gemute. Helemaal kut. <laughs> <laughs> Oké, okay, ja, boys. Ja. Yeah. Spam even voor dat je first kill. Oh. Oh, oh nee. Hé, hey, nu die nieuwe video. First kill in SOTV. tv. Ja. <laughs> <Yeah. laughs> het ergste is uh. nog dat ik het. André, zit is het ook echt zien doen. Is het als... Ja, tuurlijk, waarom niet? Nee, tuurlijk. Dat is dus hoe dat ik de eerste kill maakte op Frisky Map 9. En nu ga jullie gewoon de rest van de SO2 zien. Ja, dit wou ik gewoon even in de video laten. Omdat ik uh, mij nu heel stoer voel. Drieën, we kunnen op zich wel. Nee, nee, ze zijn met zes online. Wanker. Kom... Dat gaat echt amper lukken. Ik zeg mensen het blijven, niet, mensen doen dit. Of ze gaan met een hele faction eruit. Oh, eentje is ja, eruit. Precies. Ik ga wel. Oh, kijk oh. Oh. oh my god! Is... Als je er op Andreas zegt 1 AP. 5 AP. Oh. Even omgaan. Ik, ik wat is Wat? Dit kan ook gewoon hè. Andreas, je moet hem weggeten van zijn beest. Ja, ik probeer het. Dat kan ook. Ik heb FPS drops. Lekker man. Laat zal terug in 2v1 afpakken, boys. Vind je dat ik kom Oké, next Leo, let's go. Ah, ik leg echt diep voor zijn Ja, de server leg een beetje, heel erg. Even kijken, oh Hij komt te fuck Hier, wij gaan dit niet niet Ah, was maar 3 AP Hij heeft al zijn, hij is dood! Ik ga prikken. Hij is dood, hij is dood, hij is Wat doe je? Ik heb erin Ik ben, yes let's go, ik heb al zijn stuf opgepakt Ja, dat is er Haha Wereld, vrede T.S. Die kaart, heb ik me op zoveel redenboel gemaakt T.S. Pak hem! Oh uh, Oh, dat oh, wat oh, heb ik jou. Ik de Die guy is echt heel slecht. Kom, op, pak hem. Echt gewoon, echt gewoon een Jos slecht, zeg maar. Jos beter jij, je praten we wil. Oh maar god, Alex. Dit, Toen je weet dat deze skmen ik had geplaatst. Of gemaakt. Toen stond iemand blijkbaar op de press. Oh, Andrea gaat even. water halen. Ik ging uh, die, dat wol halen eigenlijk, maar kom. Je hebt toch wel het gele woord? Ik heb hem, ik heb hem. Oh, Je hebt hem. Jij <laughs> <laughs> Hey Gast. Jij hebt hem. Jij Oké, hem. Let's hebt hem. Ik hebt hem. Jij hebt hem. Jij hebt hem. Jij hebt hem. Jij hebt hem. Ik ga okay. het niet lang volhouden. Die fucking fight as Ze zien, niet. dat is oké. Maar je kan er toch doorheen yeah. purlen, letterlijk door alles. Ja, yeah, Ik weet niet hoe dat zit hier. Oh ja, fijn hè. nu is het 3 tegen en die, die guy die komt er nog weer. Ik ben bij hem! Ben je bij hem Ja ga naar beneden, ga naar beneden! Helemaal ja, naar beneden ja. bij de water, wat is Helemaal naar beneden bij de waterstier. Ja, ik heb een legend als je hem killt. Helemaal naar beneden, bloed? Ja. ja en dan? Kom op, André, je pakt hem. Ik ben het even stukken. Kom ja, op, vlieg. Kom op. Er zijn de records die we nodig hebben? <laughs> dan nog een Ja, en dan heb je. Ik heb hem gedropt. Lekker. Er oh. zit, dus je you, zit in dat water. En denk je Davy En boem ik doe me nu. Wat? Het oh. is Redable, volgens mij. Volgens mij is Redable. Ja, het is, ja, het is weer Zijn we nu klaar? Hallo? Okay, waar zijn jullie, waar zijn jullie? Ja, we zitten in een gank hier zo. Net lijkt de base voor yeah. ons. Dat dood. huisje. Oh, deze gasten zijn dood, deze gasten zijn dood. Uh, als je een base toe doen, kan dat nu. Lekker. Lekker. Oh, ik heb hem ook. Ik heb hem. Oh, wacht. Wow. Oh, wat, wat, wat, wat, wat? Twee kills gepakt, What? Oh my god. Kom. Ga erin, ga erin, ga erin, ga erin. Ik Waar is hij? nou ja, sowieso zijn weg. Met je dopen, met je hem. Oh, waar ben je, shot? Waar daar? Gewoon geen of wat doen, we? Ik wil best rushen op zich. Ja, maar ik ben op pearl timer dus. Oh my <laughs> god! god. Oh, oh, oh, ik kan niet puurlen. Winsley, weet je dood of niet? Nee, nog niet. Nee, nee je gezien. Er zijn ja, drie man. Ja, twee man, twee man onder me neer. Moeten Moet ja. Moeten komen? Gaan we erin? Gaan we erin? Ik ga er gewoon een keer scheiden. Ja, ik ook. Uh, ik probeer uh, nee. terug te komen nu. Ze hebben bard, ze hebben bard. Boeien, ze zijn maar met twee. Ik heb geen fucking fire, escape. Eentje is escaped, eentje. is hier al in. Nee. Hij zit vast. Dit is, hier, dit is een kill, dit moet een kill zijn. Ik haal die andere af, ik probeer die andere af te houden. Ja, ze hebben bard, ze dus oppassen, we moeten oppassen, Pinsley. Ja, ja, ik heb al, ik heb al, ik heb al. Gewoon op tijd gappen. Ik probeer ondertussen die de andere kant op. Probeer die map's, down, maps oh, avatar. Oh shit, daxpike, spike, the fuck. Ik kan inrennen voor de bard, maar... Yo, Jos moet erin komen. Dan over... Ja, nou nou, maar ik heb drie ja, man achter me aan. Dan, dan had hij nu maar eens in. Kijk, ja, heb... dus als ik nu daarin ga, dan heb ik gelijk die, die drie man, die jump er achteraan. Dan ben je verder van huis. Kom gewoon hier staan, ga gewoon hier staan. Ja, maar ja, waar zit hij aan het ding? Boven. Ik oh ben my er god. Yoz, jij nog niet. Joost, help. Joss. Ik kom aan, ik kom aan. Hoe lang daar moet je nog gaan, Ik nog uh, 28 seconden. Hij is grappig. Ik king ik, ik ik Waarom zat hij nog? Weet wel, op dit. Ze willen ons splitsen, niet in deze vader. springen. Oké, nee, nee. ik, ik ben out dus Ik heb ja, nee. nee. nog 16 nee. seconden, ga maar. hoor. Maar ja, baat, baat, baat. Oh, we moeten hier weg. Ik ga wel even. Oh, ja. is goed. Wat, Wat is er gebeurd? Komt die grote faction weer? Nee, boven. De guys zijn gewoon naar boven man gegaan man, en man, ons man fight ons daar. Yes. Ze hebben allemaal Bart en Regeneration, dat is helemaal kut. Ik denk dat ze nog geen stank hebben. Okay, De bot is echt one of ofzo. Ik zit op hem. Oh, net te ik ben bij je. Ja. Ik wil daar geen pearl voor wezen eigenlijk. Maar ze hebben echt regen dat merk je echt heel ja, erg. Ja, joh. Mm -hmm. Lekker. Eens ik heb Rikwalek. Ik eens jij. Hij is Tantulo. Oh my ah, god, go je zou maar droppen. <laughs> Blijkt die, die hij oh, bezig, Die Rus, was zijn met L tegen jou. Die gast zijn net tegen jou. Dat was hij. Die met heel Somalië kwam. Oh my god. <laughs> oh my god. Yo, ik hoop dat je hebt genoten van deze video. Laat zeker van een like achter, Het zou super awesome zijn als je even een like achterlaat. Ik heb veel, ik heb veel tijd in de video gestoken. Dankjewel voor iedereen dat uh, heeft gekeken naar de livestream. De livestream zit al bijna op 1000 views. Het is echt insane wat gisteren is gebeurd. En echt dankjewel voor iedereen dat naar de livestream is komen kijken. Ook natuurlijk bedankt voor het kijken van deze video. Check ook zeker even uDocs. Uh, Joost, zijn kanaal, staat in de beschrijving. En nu ook in beeld. Joost probeert YouTube ring te krijgen, zit ook in mijn fiction. Uh, jullie kennen hem wel van hackability. Dus check die ga ik zeker even. Abonneer op, op zijn kanaal. Kijk even zijn, zijn uh, friske video's. Dankjewel je voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!